Ik heet welkom Ancilla uh, van de Leest. We hebben het natuurlijk over het nieuwe aanstormende politieke talent Ancilla. Ancilla van de Leest is van de Piratenpartij, de lijsttrekker. Ja, want die, zij vecht voor internet privacy. Ik vind haar inhoudelijk heel sterk. Ze weet veel van, van het internet en er zijn weinig Kamerleden, heel weinig Kamerleden, die iets van technologie en internet afweten. Het internet en de digitalisering zien wij als een hele mooie empowerment tool voor de burger. Voor meer inspraak, meer democratie. Vier jaar inmiddels heb ik op heel veel onbegrip. Uh, gestuurd. Omdat wij in Nederland op een of andere manier hebben wij een soort eindeloos vertrouwen in onze overheid. Dat is de, de tegenwoordige tijd. Ja, maar op het moment dat je uh, jezelf zo belangrijk dat je afgeschermd wil worden uh, voor iedereen. Het gaat niet per se om mij, het gaat om de grondrechten nee, in de democratie. Als je, je me even oh, laat uitpraten. Oh, op het moment dat ik een B-site had en daar uh, fotomateriaal op postte, ja, ja het werd geript. Er zijn duizenden sites die mijn foto's hebben gepost waar ik echt nul moeite mee heb. Eens is een dief altijd een dief, toch? Dan, uh... Nou, het is sowieso niet diefstal. Piraterij is wanneer je een kopie maakt en het origineel blijft staan. Wat mij betreft is het hele downloadprobleem ook een serviceprobleem. Want voor elke website die je blokkeert, gaan er tien terugkomen. En het zet de deur wagenwijd open voor. Uh, ja, voor... ...voor inperking van onze privacy, voor communicatie. De Piratenpartij, hoe zeggen... de kamer in straks. Welke uh, dame? Het is best wel heel, heel ernstig wat er nu gaande is. We hebben altijd een vrij internet gekend vanaf 1994 voor, mm -hmm. voor het publiek. En... Nu wordt er gezegd van, nou, dat is niet zo vrij. Dus eigenlijk bouw je weer een stukje totaal surveillance. Je kunt niet iedereen gaan monitoren, toch? Big data. De overheid wil het liefst alles van burgers weten. Want dan voorkom je fraude, voorkom je ook criminaliteit. Daar kun je niets op tegen hebben, zou je denken. Ja, heel grappig. Soorten. Dat is echt totaal niet wat ik denk. Dit wordt verkocht aan ons met allemaal hele mooie woorden. En dat het met een hele, hele hoop voorzichtigheid gebeurt. Dat op een gegeven moment bedrijven en overheden zodanig samen gaan werken... dat de burger uh, buitenproportioneel onderwerp... Uh, Schok ligt en er bijna geen enkele controle meer is op degene die al die data verzamelt en gebruikt. Naarmate je meer gegevens over mensen verzamelt, kan je ook makkelijker pinpointen van wie die data is. Ook al is het geanonimiseerd. Je had niks te verbergen, geloof ik? Nee, ik heb helemaal niks te verbergen. Leuke show. Ja. ja. <lacht> Echt een ja. leuke shawl. Ancilla, Ancilla je argumenten. Je mag dus in Nederland niet alles zeggen. En in Nederland lijkt het toch een beetje alsof we het maatschappelijke debat het liefst overlaten aan diezelfde... Vier gezichten bij, uh, bij De Wereld Door of bij uh, Pauw. En het grappige is dat sinds de verkiezing van Trump, dat ik opeens heel veel mailtjes krijg van bezorgde burgers, als het ware. Deze man heeft macht over het complete surveillance apparaat wat nu in werking is. Alle gegevens. Is exact, van iedereen. Echt iets aanspreken waar ik gewoon niet van in slaap val. Contant geld is niet langer acceptabel op het moment dat we dat contant geld opgeven. Uh, ja. dan zijn wij als burger machteloos. Maar, maar het is uiteindelijk zo. gaat het er toch een beetje om dat overheden steeds meer data over burgers verzamelen, dat de overheid steeds meer macht krijgt en dat dat gebruikt wordt tegen juist de zwakkeren van de samenleving. Dan ga je toch wel een beetje aan je maar veiligheid was het zitten. Het maar zo dat ze het zouden kunnen, maar het kan helemaal niet. Dus ik kan u uit de droom helpen. Ik uh, vind u een beetje naïef mevrouw. Fantastisch. De inhoud van een nieuwe uh, collega. Nederlandse volk, de piratenpartij in de kamer wil, dan gaat die dame in de kamer komen.